Deze zaak gaat over de goederenrechtelijke rechtelijke grenzen van het recht van vruchtgebruik. De achtergrond is als volgt. Op grond van huurovereenkomsten en opstalrechten mag Verweerster in Cassatie, KPN, op tal van locaties in Nederland zendmasten plaatsen voor haar netwerk. Eigenaren van de gebouwen waar het om gaat, krijgen in ruil daarvoor periodiek huurpenningen of, in geval van opstal, retributies. Eiseres tot cassatie, Telecom vastgoed, heeft op haar beurt overeenkomsten gesloten met een groot aantal van diezelfde eigenaren. Zij heeft, tegen betaling van een eenmalige afkoopsom, een recht van vruchtgebruik bedongen op de vorderingen van de eigenaren op KPN, dus op de huur- en retributievorderingen. Het doel daarvan is dat Telecom Vastgoed in het vervolg bevoegd is... de huurpenningen en retributies te innen en bovendien voor zichzelf te houden. Met het oog daarop zijn die huurpenningen en retributies in de overeenkomst aangemerkt als vrucht... waarop Telecom Vastgoed als vruchtgebruiker recht heeft. Telecom Vastgoed heeft vervolgens bij KPN aanspraak gemaakt op betaling... van verschuldigde huurpenningen en retributies. KPN heeft betaling geweigerd en heeft zich er onder meer op beroepen... Dat geen geldig recht van vruchtgebruik is gevestigd. Het Hof heeft KPN daarin gelijk gegeven. Tegen die beslissing richt zich het cassatieberoep van Telekom vastgoed. Volgens haar leidt de gehanteerde constructie wel degelijk tot een geldig recht van vruchtgebruik. De Hoge Raad gaat daar echter niet in mee. En daartoe verwijst de Hoge Raad naar artikel 213 van boek 3 van het burgerlijk wetboek. Daarin is bepaald. ...dat bedragen die door inning van een in vruchtgebruik gegeven vordering worden ontvangen... ...toebehoren aan de hoofdgerechtigde, de eigenaar dus... ...en eveneens zijn onderworpen aan het vruchtgebruik. Geïnde bedragen vallen dus volgens de wet niet in het vermogen van de vruchtgebruiker. En daaruit vloeit voort, zo zegt de hoge raad... ...dat een vruchtgebruik op vorderingen niet kan dienen om zich het geïnde toe te eigenen. Dat zou er namelijk op neerkomen dat het geïnde tegelijkertijd het goed is waarop het vruchtgebruik rust en de vrucht. En dat is precies wat in de overeenkomsten tussen het Telecom Vastgoed als vruchtgebruiker en de eigenaren is afgesproken. Het Hof heeft dan ook terecht geoordeeld dat geen geldig recht van vruchtgebruik is gevestigd, al dus de Hoge Raad. Het oordeel van het Hof is in lijn met het gesloten stelsel van goederenrechtelijke rechten. Daaruit volgt immers dat geen zakelijke rechten kunnen worden gevestigd die niet voldoen aan de wettelijke omschrijving ervan. De conclusie is dan ook dat Telecom Vastgoed niet bevoegd is om bij KPN de huurpenningen en retributies te innen.